Uh, nou, welkom. Dankjewel. Uh, um, even kijken, Jij kom, je komt hier uh, voor je huid mm -hmm. en yeah. waar ik aan liep te denken was de tritonine crème. Nou, is een vitamine A crème. Uh, vitamine A crème is, uh, is een crème die voor heel veel toepassingen kunnen worden gemaakt, maar het is eigenlijk een beetje door de, de, de roem komt er vanuit dus dat het een, de enige anti is die zou werken. Nou, okay. dat klopt ook. Uh, je hebt op zich niet heel veel rimpels. Nee. Ja, helemaal niet. Uh, je bent ook af hier? Ik ben 22. Ja, jeetje, dus, ja, ja. Ja. Ja. Maar wat je wel een beetje hebt is, je hebt een klein beetje uh, ja, een beetje acne. Uh, nu heb ik het redelijk onder controle, maar ja, nu heb ik hier een beetje, ik heb altijd wel ergens uh, een ja. buisje. Dus. Okay. Ja. Nou, wat je zou kunnen doen is voor de tritaminecreme, dat is een heel aardig uh, ja, product of een recept. Uh, dat kan je daar gewoon op smeren als je daar gewoon wat last van hebt. Dus daarvoor zou je kunnen gebruiken. Ja. Maar wat we ook zagen, en dat was is dat deze je kant. deze ja. dit soort uh, vlekjes hebt. Ja. Eigenlijk kwam je daar niet voor, maar ik merk het op. Ja. En daar zouden we wel wat aan kunnen doen. Ja. Nou, het is allemaal niet zo storend. Het nee. is niet levensschokkend of zo. Nee, en, uh, maar, nee, maar uh, het is zeker wel fijn, zeker voor mij ook op camera, dat ik. Uh, ja. Gewoon helemaal afvlallen, alles. Dus we ja, zeggen, nou, ja. ja. Nou, dat is waar we kunnen doen, is dus we kunnen een combinatie doen. Dus van de tretonine en hydrogenon. En de hydrogenon crème is eigenlijk om dit soort kleine onregelmatigheden te doen. Nou, ik zal je ook vertellen hoe lang het ongeveer gaat duren. Nou, ja. uh, in principe voor rimpels. Mm -hmm. um, uh, dat zijn. Um, ja, dan duurt het lang. Drie tot mm -hmm. vier maanden. Mm -hmm. Maar voor uh, bijvoorbeeld puistjes. Uh, Zodat dat ongeveer drie tot 5 weken zijn. Ja. En uh, bijvoorbeeld voor dit soort vlekjes mm -hmm. is dat ook drie tot 5 weken. Oké, okay. het um, belangrijke is, is met de crème, is dat je een beetje weet hoe je het moet opbouwen. Het is in ja. principe, je begint bij dag nul, mm -hmm. dan begin je met smeren. Ja. Nou, eigenlijk na drie dagen kan je weer gaan smeren, maar in de tussentijd moet je even kijken of je roodheid krijgt. Mm -hmm. nou, ja. Als er geen roodheid is, dan kan je dus blijven smeren. Dan ja. Daarna ga je naar dag 5. dus na twee dagen ga je weer smeren. Mm -hmm. Als dat gewoon geen probleem meer geeft, dan kun je naar dag 6 ook gaan smeren. En naar dag 7 kun je ook gaan smeren. Mm -hmm. Dan heb je dus in één week, heb je dus gewoon eigenlijk je opgebouwd naar één keer per dag smeren. Ja. Als er ergens roodheid optreedt, dan moet je even, even pas op de plaats nemen. Ja. En eventueel contact met ons even op.